De Steel X9F6I Oxford is een superstrak zwart design-fornuis met roestvrijstalen details. Het fornuis heeft een inductie-kookgedeelte, bestaande uit vijf inductiezones. De grootste zone bevindt zich in het midden en heeft een vermogen van 2,3 kilowatt. Onder de kookplaat bevindt zich de bediening van zowel de kookplaat als van de oven. En hiernaast bevindt zich ook de programmeerbare overklok. De oven van dit stielfornuis is multifunctioneel. Denk aan ovenfuncties als apart in te stellen onder- en bovenwarmte en grill met of zonder draaispit. En achterin ziet u de ventilator speciaal voor de warme lucht. De oven wordt geleverd met twee roosters en een bakblik. Onder de oven bevindt zich een handige opbergruimte. Geschikt om bakblikken en roosters in te bewaren die u niet gebruikt. Kortom, een prachtig designfornuis dat ook qua prestaties zeer sterk is.